Ik moet blazen. Yeah. Oké, okay, ze is uitgeblazen om net. Net had er geen accu meer. Dus ik kon de intro niet opnemen, maar nu wel. Oké, okay, het is vandaag zaterdag we beginnen weer met een nieuwe vlog. Ik heb er heel veel zin in deze week. Want in deze week gaan er heel veel dingen gebeuren. Ja, het is echt heel druk. Ja, kan ik het vertellen? Ja, vertel het. Voor. Nou, laten we beginnen met maandag. Maandag. Nee, oké, okay, beginnen met zondag. er weer een nieuwe video online komt. Vooral kijken ja dan uh, ja maandag allemaal vrij. Ja, we hebben ze al vrij. Dan dinsdag ga ik naar Frank. Ja. Woensdag gaat mama naar Brussel naar YouTube. En ik heb springles van Stephanie. Neem jij de vlogcamera mee of ik? Nee, ja, denk maar. maar. Yeah lekker vloggen. Dan donderdag gaan we naar Jumping Achterhoek. Ja. Dan ga ik samen met Bel. Dan ga ik met Megan en Joyce een uh, dress, nee een vrijdressuur kliniek geven. En dan hebben we vrijdag gaan we weer naar Brussel toe, België, YouTube. Zaterdag, niks. Wel? Oh, dan hebben we weer een nieuwe weekvlog. In zondag hebben we volgens mij niks. Ja, ook wel, maar ik weet niet meer wat. Uh -huh. En nou ja, we hebben genoeg gedaan deze week, dus veel plezier met kijken. Maar voordat je verder gaat kijken, we beginnen met zaterdag. Oké, okay, het is een beetje donker en fris, daarom koken we een muts op. Maar wel, dat even we buiten. En tot het fris is, is het meestal ook zelf fris. Dus daarom dacht ik, ik ga even loszetten. En dat heeft geholpen. Want het gok even een beetje. Ja, pony. Dus kan ik zo even lekker poetsen gaan rijden. En zadel natuurlijk. Ik ga niet zonder zadel. Oh, zo. Oké. Okay. Het is al wat donkerder en wacht als ik naar buiten ga. Ja. Ik ga wel binnenrijden. Want het is koud. En donker. Um, ik heb er wel helemaal opgezadeld. Ik heb een vlechtje in het porten gemaakt. En hier ook nog drie vlechtjes. Op een gegeven moest ik ophouden. Dus dan houdt het ook op. Oké, okay, ik was van plan om te gaan rijden. Maar, um, nou. Oh, je hoort het waarschijnlijk al. Ik heb van een paar hele lieve fans heb ik een nekloop gehad. En een heel mooi... Oh ja, ik, ik zie nu dat ik het verkeerd om heb gedaan. Half uh, de Kijk, hier zijn ze. Ah. Ze hebben het heel lief... Gedaan. En ook okay. een okay. oh. ja. Zo is het lekker. Maar <laughs> ik heb dat niet gaan eten. En poging twee om te gaan rijden. Ja. Zo, Tess heeft net de proefje geoefend. De lieve dames waren even achter in de bak daarvoor gebleven. Dus dat was erg lief. En ik mocht zelfs een balkje naar achter leggen. Dus dat was ook heel lief. En nu moet er natuurlijk even over een balkje gesprongen worden. Door de gehele ponyclub. Zo gaat dat nou een eenmaal hè. Want leg een balkje neer en dan kan je daarover springen. En die dressuurwedstrijdjes, dat is natuurlijk gewoon allemaal maar duf en stom. En dit is gewoon leuk. Dus ja, zo gaat dat. Lang leven de ponyclub. En die ponies doen het ook gewoon, hè nee, jongens. Vergis je niet, hè. Die doen dat gewoon. Of niet. Nee. Volgens mij heeft het gevroren, want onze ruit is een beetje... Oh, kijk, hij ondreed al. Nou ja, het komt omdat we vooruitverwarming hebben. Yay! Hi. Zondag zondag en het is licht, nou dat komt omdat het kwart voor negen is, dus dan is het licht! Jee! Jullie zagen net al dat het onze vooruit bevroren was, dat was niet heel fijn. Maar vandaag heb ik wedstrijd, ik heb zoveel klotten gemaakt, alleen zit het een beetje scheef, maakt niet uit. Wedstrijdspulletjes aan, een appel meegenomen om mijn pony te verwennen. wel heel veel zin in de wedstrijd en mijn moeder zegt altijd dat ik moet een boekje kopen ja ik moet een boekje hebben een proevenboekje moet ik hebben ja want wij hebben beschermtijd ingesteld dus dan kunnen we na achter. nou ik na achter niet meer proefje oefenen dus dan kan ik het via een boekje doen handig en? En we kunnen dan uit het proefboekje voorlezen ook handig nou, voor mijn moeder niet, want mijn moeder die is een beetje doof. Uh, nee, niet doof. Op dat moment is blind. Doof, blind en oud. <laughs> ja, oud blind en doof als vrouw. Nee. De... Doof, blind en oud. Nee, oud oud. Okay. Dan zetten we maar een bril op. waarschijnlijk showtime of zo. Want normaal gesproken pak ze gewoon de spullen, jongens. Ja, dat komt er allemaal bij kijken. Al oh, je spullen moeten mee. Lukt het? Je kan beter die. Uh... Ja. Precies. Je moet het dingetje pakken. Oké. Okay. Heb je alles? wedstrijden zo de ponyclub heeft zich uh, weer verzameld hier is Tester uh, wedstrijd uh, gewonnen, ekiphooster. hij is toch wel groot hoor Tess, voor ja. zo'n klein ponietje, ponietatje hé, hey, uh, die plekjes moeten wel af ze we staan hier pas net ik heb net tegen nou, dat is dan wel weer lief, lekker hoor ja. en hierachter hebben we Tirano, die al in vol ornaat is dus die is al klaar om te starten. Jij ook weer? Heb je zien zin om? B vandaag hè? Ja. Spannend hoor. Kan je wel. Zo, vandaag is het. Uh, nou, eens kijken. Woensdag, sinds vrijdag. Sinds woensdag is kreupel, Vandaag is zondag. Dus woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Vierde dag. Waarvan dus de derde dag. Zeg dat goed? Het stander 50. Nou ja, maakt niet uit in ieder geval. Vandaag gaan we weer even wandelen. Dit is de eerste keer. Vandaag heb ik de test wedstrijd, dus ik ben de hele dag hier. Ik heb toen mijn neusje werken, dat is fijn, heeft mijn laptop meegenomen. En dan kan ik alvast dingen voor jullie doen. Dat is wel gaaf. Hier blijft een vrouw. Kom maar. Het is veroren. Het is prachtig weer. We gaan even buiten om. Ik weet niet of dat langer is dan 10 minuten. Maar ja, dus dan wordt het een beetje saai in je hoofd. Maar ik moet zeggen, ze is fris en fruitig en vrolijk. Dus wat mij betreft gaat het goed. Hoe het met je been gaat, weet ik niet, maar je ziet er in ieder geval niks aan. Ik zal het even laten zien hoe ze loopt. Kom. Het is rechts voor het witte voetje. Zoals je ziet zie je eigenlijk niks. Het is lastig filmen zo. Van de zijkant, meestal makkelijker kijken. En als ik niet loop, loop, zij niet zo. Maar ja zoals ik zei uh, je ziet de stap en draf eigenlijk niet zoveel behalve dus het goed zeggen als er als op de rechterhand op de volt is dan zie je het heel erg goed dus dat gaan we nog even niet doen want dat willen we natuurlijk niet maar ze loopt verder prima ja, en 10 minuten vind ik wel een soort echt je hoort natuurlijk naar je dierenarts te luisteren <laughs> dus nou ja, misschien zijn het 11 of 12 we doen het er maar mee nou roep maar nou, ja, vandaag de wedstrijd. Ik heb het zelf Ik had gisteren al vier plekjes gedaan. En ik heb vandaag de rest gedaan. Ik in totaal 13 plekjes en dan een klokje en een paar plekjes. En ik heb weer lekker gewend. in en een andere En ze heeft vandaag voor het eerst zelf geknotjes gemaakt. Vlechten doet ze al heel lang zelf. Maar kijk eens even wat keurige knotjes ze gemaakt is. Nog niet de allerbeste van de hele wereld. Nou, maar ik, ik vind het, het voor uh, de eerste keer heel knap. Even bij de staart kijken. Ah de staart moet uh, eerst krullen, keurig Tess, dus. heel netjes. Goed bezig vrouw? Dat is ook al helemaal goed. Netjes. Ik ga nu de beentjes doen. Oké, okay, heel goed. Zo, ons Tessetje is bezig met het opzamelen. is dus even met de andere camera aan de slag, ik heb niet de microfoon erop gezet. Maar de vlogcamera geeft toch wel slechte beelden in de winter. Dan moet deze maar wat vaker mee. Lukt het? Yes. zo! Nou, ze dus is helemaal klaar voor. Wel een mooie uh, golf van de staart van de vlecht. Een golf van de staart van de vlechtjes. Slag in de staart. Dus Tess die gaat uh, lekker rijden. Het is vrij koud, dus we hebben even de uitrijdeken of de losrijdeken, hoe je het wil noemen, kontdeken, erop gedaan is iets fijner voor wel in deze frisheid. Tess heeft ook best frisjes, maar voor Tess hebben we geen uitrijdekens. Dat hadden we een jas aan moeten doen. We hebben een behoorlijk muziekje vandaag erbij. In deze bak is het een stuk warmer dan in de andere bak. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden als je zo meteen over stapt. Tess, je moet je nog melden. Moet je je nog melden? Even zeggen, bij de jury. Goed gedaan, meisje. daar heel goed, ze heeft twee keer gewoon in een goede galop aangesprongen. Er zijn natuurlijk wel wat beetje maar dit was ook wel erg goed en vandaag hebben we weer een stap overwonnen. We zijn heel blij mee. Goed zo. Gaan ja. Kijken hoe het gaat. Dat gaat niet, het is hier echt te donker. Wat wow. te horen. Ja, ja voor de zekerheid helder naar de jury. We gaan kijken hoe het gaat. Ja. Oké, nee, we gaan beginnen. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. C, op de rechterhand. M, F, middendraf. C, rechterhand. M, F, middendraf. Het is maar goed dat ik een nog laat jasje aan heb, want het is echt wel heel warm. Zo, ook Tessa die helpt eventjes in het drie keer per dag wandelen. Ze dus is nu even met vrouw aan het wandelen geweest. En nu gaan we de deken wisselen. En dan gaan we naar huis na een lange dag. Oh, Tess, hoe waren je proefjes gegaan? heel goed. Ik had 2,90 punten. Ik was wel een half punt verschil met de eerste. En de andere vier punten. Maar ik helemaal niks uit, want ik ben voor mezelf ben ik eerste geworden. En dit is echt tweede. <lacht> Het is vandaag maandag en ik ga even bij de dierenarts langs om dat medicatie voor Verona op te halen voor het hoesten. En ik moet met de 4K-camera filmen voor de vlogs. Omdat als je een vlogcamera hebt die anderen die kennen, dan om half vier, ja het is echt tien over half vier, dan is het dus gewoon donker. En dan zie je op die vlogcamera niet zoveel meer. Ja, dat is dan voor jullie ook weer niet zo handig, want dan heb je alleen maar donkere beelden. Dus ik had bedacht, dan moet ik toch maar wat vaker de 4K weer mee gaan nemen. En dan zien jullie wat meer. Hij is wel voor een vlogcamera een beetje zwaar, een beetje groot. Maar aan de andere kant, elke keer die donkere beelden, dat uh, lijkt me ook niet zo lekker. Dus dat, uh, ik ga nu naar de dierarts dus. Daarna ga ik met Verona ga ik even wandelen. En nu regent het ook, dus dan zou ik niet eens kunnen filmen met deze camera. Maar goed, misschien is het even droog en lukt het wel. We gaan het zien. En Tessa die blijft even thuis. Die is huiswerk maken. Die moest iets met een project over het lichaam ze doen. Ze wilde eerst iets met DNA en nu de bovenkant van het lichaam. Ze moest nog een werkstuk maken over Japan geloof ik dat ze dat nog aan doen is. En nog wat dingetjes. Dus die blijft thuis. En dan zet ik Bel gewoon even in de stokmolen. Of ik zet er even los, hoewel het weer daar niet echt heel lekker voor is. Dus misschien wandel ik wel gelijk met Bel ook. Want het is allemaal. Zo, ik ben op stal en het is wonder een soort droog. En ik vind het koud. Ik vind het niet ook koud. Uh, Even de... Oh, deze. medicijnen voor Frone, voor Elisa Hadden we nog bienies. Er zijn nog bienies, mocht je die ook willen. Dan kun je die bij ons in de webshop, uh, noem dat, kopen. En ik zal, de link staat hieronder. En anders aan het eind. Zo, vandaag doe ik aan duo wandelen. Ik heb aan de ene kant Verona. Waar is ze? ze achter me. Oh, daar. En aan de andere kant Henja daar. Dus uh, duo wandelen. Ik twee keer zo snel. Stak even mijn bel nog. En dan uh, vanavond mogen ze nog in de molen. Nou, ja, Verona niet. Die mag uh, wandelen, want die screept natuurlijk. Maar het lijkt wel goed te gaan. En ze is vrolijk en fit, dus ik uh, heb goede hoop. Zo, het is droog, dus na het wandelen nog allebei even in de paddock Dan kunnen ze even synchroon rollen Ik vind wel dat jullie nog een beetje moeten oefenen, dames Ik kan het nog niet helemaal synchroon noemen Ik weet ook niet of het echt heel veel helpt met zo'n deken op je rug Maar blijkbaar is het lekker Ah, vrouw Noes nog ja ze krijgen medicijnen dus dat zal vast binnenkort beter zijn of misschien komt het wel omdat ze net zand in haar neus kreeg van de rollen oh je denkt ik ben klaar jij ook nou blijf dan maar even buiten zie je niet even bel halen zo elisa is er dus ik mag naar huis en dan morgen een nieuwe dag morgen gaan we naar ringen, kim en tessa en ik ga wandelen met verona dat is wat ik doe